Mijn naam is Santine Grunberg. Ik heb geld ingezameld om het Afro Sci-Fi Museum op te zetten. Het is een pop-up museum en het gaat dus over science fiction, maar dan met een afro twist. En het is gebaseerd op mijn boek. Waarom Klaus Het was voor mij gewoon heel fijn om eigenlijk ook mijn idee te testen bij mensen. En uh, al te zien van hey, is het echt iets waar mensen behoefte aan hebben? kunst is het crowdfunding platform voor de creatieve sector in Nederland. Het is een online platform waar je kan crowdfunden. En het is discipline breed. Dus zowel voor theater, als voor muziek, als voor erfgoed, als voor uh, designprojecten. hier gaat het gebeuren. Ja, in de etalage gaan we dus uh, de expositie doen. Wat voor de kunst, toen ik het platform ontdekte, dacht ik... wauw, dit, dit is een match made in heaven. Ze hebben mij heel erg geholpen om... Uh, ja, echt het proces te begeleiden en ook om uh, je campagnepagina dus in te vullen waarbij, waarop mensen dus klikken om te doneren. Dus een goede video, goede, het goed verhaal, zodat het duidelijk is. En dat helpt gewoon echt enorm. Ik wil Ik wel liever. laten zien wat je allemaal nog meer heb. Ja. dit is waar de nieuwe hebben jij heeft gemaakt. Oh wow, wat leuk. Super, hè? Ja. Dus dit is een hele nieuwe stijl. Dat kan je misschien meer. Meer oh. Sinds dit jaar werkt Voor de Kunst samen met uh, provincie Flevoland uh, op het gebied van matchfunding. Dat valt onder het Fonds Culturele Ontwikkeling. En dat houdt in dat de provincie een bijdrage doet aan crowdfundingcampagnes op Voor de Kunst. En dat betekent dus dat er een donatiebedrag in de campagne komt uh, uh, waar ze voor aan het crowdfunden zijn. De bijdrage van de provincie aan mijn campagne heeft mij heel veel uh, ja, zelfvertrouwen gegeven in mijn project. En ook de supporters heel veel uh, vertrouwen gegeven van hé, hey, dat is een organisatie die ook uh, support. Dat is een organisatie die support, dus niet een individu. En uh, nou, dan kunnen wij als individu natuurlijk ook ons uh, steentje bijdragen, zodat dit project er ook echt komt. Ja. Dus wij willen laten zien dat je ook uh, iedereen die superhoudt kan. Normaal zo, goed met de krachten hier. Ja. En. <laughs> Nou, ik geef mensen heel graag een je in de rug als je een creatief idee hebt. Ga bellen met Voor de Kunst en, en brainstorm ook met hen en zie wat er mogelijk is. Want er is veel meer mogelijk dan je denkt. En vaak denkt men dat je een stichting moet zijn of wat dan ook. Maar als, als maker, als individuele maker kan je door Voor de Kunst gewoon heel veel bereiken. Dus ja, doen.